Ik ben in deze provincie geboren in 1940. En ik heb me sinds mijn volwassenheid heb ik me eigenlijk altijd, altijd wel met dingen bemoeid. Betreffende het landschap, het milieu. Onze generaties die zijn toch wel heel erg verkeerd bezig, daar ben ik wel heel lang van overtuigd. Dat allerlei zaken die in een hele lange tijd gevormd zijn, van miljoenen jaren geleden, dat we die pogen op te maken in een anderhalve generatie, dat kan allemaal niet kloppen. Ik kwam de lamp en werd gas gevonden. En ja, dan zag je dat de overheden gingen gewoon op de rug liggen voor zo'n organisatie, geloof ik. Want overal op allerlei prachtige plekken kwamen zomaar vreselijke, vreselijke boerlocaties die er niet uitzagen in zo'n landschap. En vroeg je gewoon, nou, hoe kan dat in Vredesnaam? Als ik een, een arkanel op mijn dak wil hebben of ik wil een ingangspartij veranderen, dan moet ik langs allerlei loketten. En dit gaat allemaal kennelijk zomaar. Er is dus hier voor 400 miljard aan gas uit de grond gehaald, en ik denk dat we in Groningen misschien wel voor 20 miljard schade hebben. En dat weet ik niet op ding die 4, 400 miljard, maar uh, ik denk dat we, uh, als, we, als we 2 miljard krijgen, dan, dan, dan moeten we onze hand stijf dichtknijpen. En dat is dus een, uh, een voortje wat, wat we hier krijgen. Zijn er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest. Daar, daar was Van Rossum, het onderzoeksbureau van Rossum, die de schatting van huizen die versterkt moesten worden dat begon bij 170.000. Dat werd teruggebracht naar 150.000. En als we nu kijken, in 2018 gaat het om een paar duizend woningen die versterkt moeten worden. En dat houdt in. Uh... Half Groningen is nog niet gecontroleerd en ze weten nu al dat er maar een paar duizend woningen gaat. Het is bizar geworden. De uh, heeft het eigenlijk best wel goed gevoeld. Ja, als ik één keer dit bij mezelf doe, dan doet dat zeer. Maar doe dat, uh, er zijn meer dan duizend bevingen uh, langs het land geweest hier. Uh, alleen al in Noordoost-Groningen. Dan, uh, dan weet je zelf al uh, dat als je huis eentje dit, doet, kan die nog wel hebben. Maar als je huis al misschien wel honderd keer dit kleine, deze kleine beweging gemaakt heeft, ja, dan, dan, dan, dan weet je gewoon zeker dat je hele. Dat je hele fundamenten en je moeders en, en alles gewoon van binnen kapot gaat. En dat kan vandaag zijn, maar dat kan morgen zijn. Ja, en, en de angst die er ook heel erg is, is van wanneer komt die grote klappen nou? Zoals je hier al ziet, compleet complete schutten. Nou, je gaat helemaal naar boven. Dan wil, je, dan wil je niet weten wat voor impact dit heeft op, uh, op een gewoon huis. Dit, uh, dit staat al uh, 410 jaar, deze kerk is van 1608. Of dit gebouw in ieder geval. En uh, nou, als ik dan naar, mijn eigen, of naar andere mensen een eigen gemesteld huisje kijk, nou, dan denk ik dat er uh, bij velen de fundamenten uh, kapot zijn. Ik ben ook in Het is ook echt massieve muur, hè? Ja, ja. ja, het is meer dan het maakt dit... er het zet ze regelmatig weg onder zettingsgeuren. Nou, zo'n paal is zo oud, die is uh, door de eeuwen heen is die al wel gezet. En, uh, daar komen geen zettingsgeuren meer in, maar dit zijn echt uh, zware bevingsscheuren. En dit loopt uh, tot halverwege de, de toren. Dus uh, dat is eigenlijk om te huilen. Dit Absoluut, wat een barrel. Nou, op een gegeven moment kwam er natuurlijk ook schade. Er is altijd voorspeld door mensen die er verstand van hadden dat er ooit eh, bodemdaling zou komen en misschien zelfs aardbevingen. Dat is altijd ontkend. Die mensen zijn belachelijk gemaakt. Die bodemdaling die kon niet langer ontkend worden toen het water in dit gebied de verkeerde kant op liep. Toen zijn er allerlei maatregelen getroffen. Ik geloof dat de waterschappen daar ook geld voor hebben gekregen. Ik kan me hier in de buurt ook herinneren dat er allerlei gemalen en, en dat soort toestanden werden aangelegd. Nou, en toen kwamen de bevingen. Nou, en uh, die zijn in eerste instantie ook geheim gehouden, want ik weet nu dat er veel meer bevingen zijn geweest. Maar de grote hier in huizingen, nou, die schudden dan iedereen wakker. En toen kwam het voor het eerst ook echt in de pers. Ja, dat heeft gelukkig gevolgen gehad tot op de dag van vandaag. Heel veel mensen zitten in de ellende. Onze erfgoed gaat naar de bliksem. Daar maak ik me ook heel veel zorgen over. We zijn er al lang niet uit. Dat is schoolvoorbeeld van de naam. Als het allemaal te gecompliceerd wordt en te moeilijk wordt... ...en om te voorkomen dat, uh, dat we spookdorm krijgen. Nou, we laten het pand gewoon staan... ...en uh, we plakken een mooi zuiltje voor. En het probleem is opgelost. Wie doet je er wat? Het houdelijke voorbeeld, die geeft naar de, alle problemen en alle schades door middel van pleistertjes en plakplaatjes... ...en met plakbanden, dit je je huis zomaar in elkaar moet houden. En ik ben vergreels. En ik wil daar nog één ding aan toevoegen. Als de Groningers nu niet uh, in opstand komen, en, de, uh, letterlijk, en, en dat hoeft helemaal niet met de arken en met belden en, en, en zo, maar als we nou nu niet uh, de, iets aan gaan doen... Dan, dan, dan, dan heeft, uh, heeft de fossiele industrie die gewoon van ons gewonnen. Dus het wordt, wordt nu echt hoog tijd dat we uh, met Code Roodzaam en met de Groningers dat we, dat dus, uh, een goed signaal wegzetten naar de overheid en naar, naar, naar, naar naam Shell en noem ze allemaal maar op. Het wordt nu dus tijd dat, uh, dat er een keer uh, goed op de tafel wordt gestaan. People got the power Because the people got the power Tell me can you feel it Tell me can you feel it in strong a body hour